Vandaag zijn we in het bruisende Amsterdam, op de Zuidas. Hier zullen we Michael Borgaat ontmoeten. Ik ben benieuwd hoe hij de Amsterdamse mentaliteit ervaart, dus laten we snel beginnen. De stoeltjes zijn niet helemaal goed uit de rit gekomen, maar we hebben ze te pakken. Kijk Michael, erbij ben je al. Hey Stefan. Goeiedag, leuk om hier te zijn. In Amsterdam. Dankjewel. Ga je Hoppakee. Zo. Zo, lekker bakkie. Kijk eens, een stoeletje. En welkom Stefan. Ja, dankjewel Michael. Leuk dat wij hier mogen zijn. Vind ik ook, leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het met je om daar maar eens mee te beginnen? Uitstekend, hartstikke ja? goed. Ja, ja mooie lekker. tijd. Lekker. Hey, er zit uh, enorm veel talent hier op de als in Amsterdam. We zijn hier, uh, om specifiek te zijn, op de Boelelaan. Ja. Uh, maar wat doet dat talent zoal hier? Uh, wij doen eigenlijk allemaal slimme dingen met data. Um, we hebben een nauwe samenwerking uh, met uh, RDB. Uh, daarnaast maken we slimme software. En we hebben via BOVAG waar we de consument bedienen. En via BOVAG waar we de mobiliteitsbedrijven bedienen. Nou, al die bronnen aan data die verbinden we met elkaar. En daar halen we slimme inzichten uit. Interessant. En kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, een goed voorbeeld is uh, het voorspellend model. Daarbij kunnen we met echt heel veel zekerheid zeggen... Um, wat jouw volgende auto wordt en wanneer dat ongeveer wordt. Oké, okay, interessant. Ja. Michael, wat doe jij zoal op deze locatie? Ik ben IT Resource Manager. Ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, de optimale bezetting van de teams, van de mensen. Uh, dus ik zorg ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat ze goed in hun vel zitten en uh, daardoor het uiterste uit hun carrière kunnen halen. Oké, okay, hele verantwoordelijke functie, maar ook wel waardevol werk dus super kick om te doen. Het is heel waardevol, absoluut. Ja. ja. Hey, en alles wat jullie hier doen draagt natuurlijk op een bepaalde manier bij aan de missie van Bouvet Mij. Ja, hoe? Wij verbinden die uh, consumentenkant en die mobiliteitsbedrijven verbinden we aan elkaar, middels data. En dat draagt daarmee direct bij aan de digitale strategie die we kennen. Oké, okay. en met hoeveel mensen doen jullie dat? Uh, hier zitten 140 man. Zo, ja. groot team. Mooie club, hè? Ja, mooie ja. club. Ja. Daar kan je trots op zijn. ben ik ook, absoluut. Goed zo. Wat is er zo bijzonder aan de locatie waar we nu zijn? Ah, er heerst hier in Amsterdam een enorme no-nonsense uh, mentaliteit, wat je misschien wel kent als Amsterdamse Bluff. En we hebben hier heel veel automotive-guru's zitten. En samen met het jonge innovatietalent brengt het de vernieuwende impuls aan mei die wij denken dat ze nodig hebben. Nou ja, klinkt goed. Hé, hey, en uh, dan wil ik graag nog één vraag doorheen fietsen. Hm. Wat maakt het voor jou zo tof om voor mee te werken? Nou, de strategie die Bofé mij heeft, die is heel erg uitdagend en uh, ik denk dat wij de perfecte partij zijn om die consument en dat mobiliteitsbedrijf bij elkaar te brengen. En samen met de vrijheid en de enorme hoeveelheid aan kennis is het gewoon enorm kicken om hier te werken. Dat is echt heel gaaf. Oké, okay, goed zeg. Je straalt enthousiasme uit, dus uh, ben dat ik zit ook. goed volgens mij. Thanks. Mooi. Hey, dankjewel voor dit gesprek, dat was leuk. Jij ook. En uh, tot ziens. Yes. Oké, okay, dat was Amsterdam. Ben jij benieuwd waar wij de volgende keer naartoe gaan? Houd onze pagina dan in de gaten. Hoi hoi!